Hallo allemaal en super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noralie en vandaag ga ik een heel leuk pakketje unboxen. Ik heb er namelijk twee binnen, maar ik ga er maar één unboxen in deze video. Of misschien twee, ik weet het nog niet. Uh, maar laten we dus maar heel snel beginnen. Dus vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we heel snel beginnen. Oké, okay, ik weet echt niet meer wat ik allemaal besteld heb. Want er zijn ook promoterspakketjes tussen. Dus ja, ik weet niet meer wat ik allemaal besteld heb we gaan het gewoon maar unboxen. Het is ook zo'n beetje vochtig of zo, door de regen. Oké. Okay. Dit is een promotorspakketje, denk ik. Want um, ik had niks bij haar besteld. Maar dit is een promotorspakketje, zo te zien. En dit is van Jewel Jewelry by Sisters. Dus dat komt hier in beeld. En dit is een visitekaartje. Echt heel mooi. Dus ga hem zeker volgen en binnenkort kom ik weer op leuke foto's mee online. Kijk even wat in zit. Als eerste zie ik hier eigenlijk... Oh, wacht. Als eerste zie ik hier een enkelbandje, denk ik dat het is. Of een armbandje. Ik weet het niet. Ja, het is een armbandje. Maar voor mij kun je het ook als enkelbandje gebruiken. Dus dit kouderbandje, met een smiley kral in het midden. Echt heel mooi en schattig. En dan bliksem, oor, bliksem oorbellen. Oh, die is echt wel heel mooi. Ik hoop, ik hoop ook dat het staal is. Ja, wacht. Ik kan dat moeilijk laten zien. Dus dat zit in dit pakketje. Echt heel lief. Dus pak het hierbij. En dan neem ik dat mee op de kant. En zit er nog iets in. Nee, dat was het. Dan dit mega pakket. Ik weet echt niet wat erin zou zitten. Echt mega. En dat voelt zo dun aan Ik weet het ook een promotorspakketje, want ik herinner me niks dat ik zo heb besteld. Ga Ja, dat is een promotorspakketje. Is wel mooi. Zo ziet het eruit. Mega bedankt. Dat is van onderdelen by Daphne. Dus dan komt hij ook in beeld. Een bedankt kaartje. Een armbandje. Dit is het armbandje. Echt heel schattig en mooi. Ik zie je er komen leuke foto's mee online binnenkort. Dan was dit alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei!